In dit filmpje ga ik iets laten zien van Sway. Sway is een presentatietool en die is onderdeel van de Office 365 omgeving. En je vindt Sway op de basispagina van Office 365 onder de tegel Sway. Of je kunt Sway ook vinden bij de tegels linksbovenaan. En dan klik je hier op Sway. Op het moment dat ik Sway open, zie ik een overzicht van Sways die ik heb zelf heb gemaakt of zelf heb bewerkt. Dat staat hier. Die ik heb bekeken. Als ik daarop klik zie ik alleen Sway's die ik niet zelf heb gemaakt, maar die wel door anderen met mij gedeeld zijn. En ik kan eventueel ook naar de prullenbak, naar de Sway's die ik heb verwijderd. En die kan ik nog weer terugzetten als ik toch daar op terug wil komen. Dat betekent wel dat dat binnen 30 dagen moet, want anders worden ze automatisch helemaal verwijderd. Ik ga terug naar mijn bewerkt optie. En hieronder zie je dus de Sway's die ik zelf heb gemaakt. Verder daaronder staan ook zogenaamde schablonen die je als basis kan gebruiken om te starten. En er zijn ook wat inspiratie Sway's hier door Microsoft zelf gedeeld om een indruk te krijgen van alle mogelijkheden die Sway biedt. Al die presentaties zijn ook voor jezelf te bewerken. Dus wil je al starten met een mooie basis, dan raad ik aan om vanuit een schabloon bijvoorbeeld te werken. Als je met Sway begint, dan heb je twee opties. Je kunt een nieuwe maken of je kunt ook starten vanuit een document. Dat kan een Word document, een PowerPoint of een PDF bestand zijn. En afhankelijk van hoe je die hebt ingedeeld probeert Sway daar meteen een presentatie van te maken. Die kan je vervolgens nog weer naar eigen inzicht verder aanpassen. Ik begin nu met een nieuwe Sway en ik klik dan op Nieuwe maken. Op dat moment wordt het Sway bewerkscherm geopend en dat wordt de verhaallijn genoemd. Je ziet dat hier bovenaan links ook staan. Er is nog maar één andere menuoptie hier aan de linkerkant en die heet Ontwerp. Daar ga ik zo meteen over verder. Wat je hier in het midden ziet is de titelkaart. Je sway begint met een titel en daarna kun je naar eigen inzicht kaarten toevoegen. Een kaart is ongeveer hetzelfde als wat je een dia in PowerPoint zou noemen. Aan de rechterkant zie je hier nog de optie afspelen, die ik straks zal uitleggen, en de optie delen. In de stippeltjes hier, daar vind je nog meer uh, instellingen voor je Sway. De laatste optie die hier nog staat is invoegen. Die zal ik zo meteen behandelen, want ik wil beginnen bij de kaarten. Deze Sway heeft één kaart. Dat betekent dat ik alleen een titel in beeld krijg en dan moet ik wel eerst iets typen, anders staat er helemaal niets. Stel ik begin met mijn presentatie en die gaat over vulkanen, dan kan ik hier de titel invullen. Ik kan ook een achtergrond kiezen en op het moment dat ik daarop klik, wordt aan de rechterkant een scherm geopend met allerlei mogelijkheden voor dingen die ik zou kunnen doen. Ik kan bijvoorbeeld gaan zoeken op het woord vulkanen, want Sway houdt bij welke woorden je het gebruikt. En op basis daarvan stelt hij bepaalde uh, inhoud voor, die je dan kan toevoegen. Ik kan natuurlijk ook iets vanaf mijn apparaat of vanuit mijn OneDrive toevoegen. Deze opties staan hier onderaan. En klik ik voorgesteld open, dan zie je hier alle opties voor het toevoegen van materiaal. Stel ik wil een leuk plaatje van een vulkaan, dan kan ik de dus zoek optie vulkanen kiezen en dan zie ik hier een prima afbeelding die ik selecteer en ik klik op toevoegen. Op dat moment heeft mijn presentatie dus al een titel en een hele mooie achtergrondafbeelding Maar ik wil meer dan alleen maar een titel. Op het moment dat ik een uh, klik op de bovenste uh, titelkaart uh, dan kan, zie je dat hier een plus staat. Met die plus kun je extra kaarten toevoegen. Klik ik op die plus, dan zie je hier wat voorbeelden van kaarten die je kan invoegen. Bij voorgesteld staan de, de, de meest gebruikte opties. Bij tekst vind je alleen maar kaarten waarin je tekst kwijt kan. Bij media, nou hetzelfde idee. En een groep is een speciale variant waarbij je bijvoorbeeld een stapeltje... Of een dia voorstelling kan maken van afbeeldingen. Dan, zet je dus, dan groepeer je dus eigenlijk een aantal kaarten, waardoor ze uh, mooi bij elkaar worden getoond. Stel ik wil hier een tekstkaart toevoegen, dan klik ik eenvoudig op Tekst en ik krijg een nieuwe kaart. In die nieuwe kaart kan ik weer iets toevoegen en in die kaart zitten nog wat mogelijkheden om dingen anders vorm te geven. Ik kan er alsnog een kop van maken. Ik kan uh, iets benadrukken, oftewel vet maken. Ik kan iets accentueren en dan wordt het schuin gedrukt. Ik kan opzommingstekens en nummering kan ik toevoegen. En ik kan ook een koppeling hier invoegen. En een koppeling is een link naar iets wat ergens anders op het internet staat. Ik kan deze kaart volgens ook weer verwijderen door hier op het prullenbakje te klikken. Aan de rechterkant... Zal ik dit deel even sluiten. Aan de rechterkant heb je de knop afspelen. Dat zorgt ervoor dat je kan zien hoe je presentatie eruit ziet voor degene die je uitnodigt om naar te kijken. Ik klik even op afspelen en je ziet mijn presentatie heeft een hele mooie achtergrondafbeelding en mijn titel staat hier ook in beeld. Bovenaan rechts heb je vervolgens weer uh, heb je een aantal opties. Je kan hier uh, op het pennetje klikken om weer terug te gaan naar de bewerkmodus, de verhaallijn. Je kan hier uh, instellingen nog wijzigen en je kan hier ook je sway delen. Ik ga even terug naar het pennetje, naar de bewerkmodus. En ik wil nog één ander onderwerp hier aan uh, behandelen. Dat is namelijk het ontwerp. Je zag dat voor het woord vulkanen bijvoorbeeld een bepaald lettertype is gekozen en dat is iets wat Sway automatisch heeft gedaan. Ben ik daar niet tevreden over, dan kan ik dat altijd aanpassen, namelijk door te klikken op ontwerp en dan bovenaan rechts op stijlen. Opnieuw wordt er een groot scherm geopend aan de rechterkant. En hier zie je wat opties om de, uh, de uitstraling van je sway aan te passen. Je kan hier op individueel niveau aanpassen. Dus als ik daarop klik, dan kan ik zeggen, nou uh, ga de kleuren halen uit bijvoorbeeld die afbeelding die ik uh, heb gekozen. En dan uh, komt hij met allerlei suggesties om uh, je sway uh, anders vorm te geven. Stel, ik vind dit een mooie, ik vink hem aan en op dat moment is mijn, uh, mijn sway aangepast. Dat zie je pas op het moment dat je hem weer gaat afspelen trouwens. Um, wat ik nog meer kan kiezen is een van de vele thema's. Die gaat hier, dat gaat hier helemaal naar beneden en daar staan ook allerlei hele speelse achtergronden. staan daarbij hele opvallende kleurkeuzes. Uh, dus dat is maar net uh, nou ja, je eigen behoefte hoe je dat wil doen. Wat nog wel belangrijk is ook om te weten is dat de navigatie hier ook ingesteld kan worden. Standaard is het zo dat je een sway van boven naar beneden afspeelt. Maar dat hangt ook weer af van welk thema je hebt gekozen. Bij sommige thema's is juist de navigatie horizontaal. Dat is iets wat je hier dus alsnog kan veranderen. Zelf kies ik meestal voor verticaal. In wezen scroll je dan van boven naar beneden door de presentatie. Maar horizontaal werkt op zich ook prima en wil je het echt op de manier zoals bijvoorbeeld ook bij PowerPoint hebben, dan kan je ook nog kiezen voor dia's en dan wordt er plaatje voor plaatje of kaart voor kaart wordt dan in beeld gezet. Nog een leuke extra optie is de remix knop. Met de remix knop gaat Sway zelf voor jou een ontwerp en indeling bepalen. En uh, op het moment dat je zegt van, nou deze vind ik wel mooi, dan uh, laat je dat verder staan. Vind je het niet mooi, dan kan je altijd met de ongedaan knop weer terug. En zo uh, hoef je dus eigenlijk niet echt heel erg na te denken over je ontwerp, want dat doet Sway al voor je. Ik klik dit scherm even dicht. Ik klik nogmaals op afspelen. En ja, eigenlijk zie je hier niet zo heel veel uh, verandering, maar de, ik zal het zo meteen nog even bij een andere presentatie laten zien. Nog één een optie die ik hier wil laten zien, dat is delen. Delen betekent dat je, gaat, uh, dat je de koppeling eigenlijk naar mensen gaat sturen. Die koppeling staat hier naar deze sway. Die kan ik hier meteen kopiëren en bijvoorbeeld in een mailtje naar mensen sturen. Wat ik ook uh, hier kan selecteren is dat ik hem maar naar een beperkte hoeveelheid mensen wil sturen. Dan moet ik hier e-mailadressen invoeren of namen. En dat zijn dan eigenlijk mensen die binnen mijn school werken, binnen dezelfde Office 365 omgeving. En ik kan er ook voor kiezen om de koppeling met de hele wereld te delen. Dus dan is hij voor iedereen die deze koppeling heeft, is hij zichtbaar. En die koppeling kan je bijvoorbeeld via verschillende sociale netwerken ook delen. Ik ga even naar een andere presentatie om een wat gevulder geheel te laten zien. Dat is deze, Welkom bij Sway. Dit is een voorbeeld van Microsoft zelf, wat ik vervolgens zelf heb aangepast en heb vertaald. En je ziet hier hoe de verhaallijn eruit ziet op het moment dat je meerdere dia's bij elkaar hebt staan. Hier zie je... Allerlei uh, kaarten onder elkaar. Hier, dit, dit is een voorbeeld van een groepering op basis van een stapel. Je ziet hier allerlei afbeeldingkaarten met één plaatje daarin. En uh, we zullen zo bij het afspelen zien hoe dat, wat, het, wat voor effect dat heeft als je daar zo'n groepering op toepast. Um, bij uh, deze presentatie, ik zal even afspelen staat ook in het scherm aangegeven wat je moet doen. Scroll to learn more. Ik heb dat maar laten staan. En uh, hier zie je een voorbeeld van zo'n sway met uh, titel, knop, kop, kaarten, waar ook een achtergrondkleur aan is toegevoegd. Uh, je ziet ook dat er een, een soort van uh, ja, uh, animatie plaatsvindt op het moment dat je zo'n sway hier zie je weer wat verschijnen. Je kan op alle mogelijke schermen wordt je Sway ook aangepast, zodat het eigenlijk heel goed uh, uh, te bekijken is. En hier zie je nog die, dat voorbeeld van die stapel. Op het moment dat ik op zo'n foto klik, dan blader ik in wezen door zo'n stapel met afbeeldingen. Dat is best een heel leuk uh, effect, wat je eigenlijk met, uh, met een paar klikken al hebt toegepast, wil ik weer terug naar de bewerkmodus, dan ga ik naar de rechterbovenhoek van mijn sway en verschijnen die knopjes weer. Hier staat de bewerkknop, dus daar klik ik op en ik ben weer terug in mijn verhaallijn. Op het moment dat ik hier nou het ontwerp zou willen aanpassen, klik ik op stijlen en ik klik bijvoorbeeld op de remix knop. Dan zie je hier wel dat het veel effect heeft. Hij heeft hier het lettertype aangepast, hij heeft een hele andere achtergrondkleur toegepast. Dus eigenlijk uh, kun je door die remix knop een aantal keren te klikken uitkomen op iets wat, uh, wat je eigenlijk zelf nooit zou bedenken, maar wat er eigenlijk best wel mooi uitziet. In dit geval vind ik dit niet zo mooi, dus ik klik hierop ongedaan maken en hij wordt weer teruggezet naar hoe die oorspronkelijk was. Dit was in het kort het overzicht van Sway en uh, ik heb ook nog een presentatie die gaat specifiek over de verschillende kaarten die er zijn om toe te voegen.